Deel 3. Lokale standpunten. Hoe dan? Onze standpunten komen niet uit de lucht vallen. Om deze te bereiken zijn er echte concrete acties nodig. Hier lees je wat we willen doen, hoe we dat gaan doen en waarom.